Japan of zo? Ik weet het niet. Dat zal uh, in Zuid-Spanje geweest zijn. Ik lach natuurlijk... Zuid-Amerika... Uh, uh, Zuid Zuid-Afrika. Wat zeg ik nou? Zuid-Afrika. Vorige editie? Geen idee. Bra nee, niet Brazilië, wat was nu? Uh, Griekenland ook niet. Vergeet <laughs> het niet. Dat is het land van Nelson Mandela, natuurlijk. Zuid-Amerika. Zuid-Afrika, dat het Zuid-Afrika, sorry. Elf, uh, 2, uh, maar die is Ja. Heel goed. Volgende mijn Wacht, ja. Annan. Atnam. at Wacht, ja. A-t-n. at A-t-n-a-n. A, D, J, N, A, N, J, A, N, U, Wacht, Z, A, J, J, A, J, N, Jan, U, O, E, Jan, U, Z, a A, I, Twee en één onterechte penalty, dus eigenlijk maar één. Dus één. Twee is het juiste antwoord, maar het is eigenlijk maar één. Ja, nee, twee jaar geleden, drie, vier jaar geleden. dit um, jij dat? 1884. Bijna, 86. Lukaku? Present company? Ik weet het uh, niet. Rommel, nee, Lukaku. geschreven. Dambele? Nee, Lukaku. Ik weet niet. Ja, als je bal werd zwaait, dat je dan... Op de plaats met Schotter dat hij buiten spel is gegaan. Is dat niet? Nee. nee. Uh, buiten spel, als ze zo. Ja, ik denk dat ook. Als je zo schopt. Bij het spel dat er daar zo. Heb zo lijnen en dat je buiten die lijnen zit. Dat je dan. Ja, vanaf die lijnen die bal moet schoppen of zo naartoe. Buiten spel is wanneer een speler van een ploeg in een aanval is. en... Um, wanneer het een bal vertrekt bij één speler en de speler van die ploeg staat voor alle andere spelers van de tegenploeg. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dan, dan in het buitenspel. Zes. Perfect. Vijf van Nederland en één van uh, Brazil, uh, Spanje. Onterechte penalty trouwens. Dus eigenlijk maar vijf, als je het, als je het zo bekijkt. Zes! Perfect. Hadden dat hadden eigenlijk 9 eh, moeten zijn, maar. Ja, waarom? Ja, kansen gemist hè. Ik heb niet gekeken. Ja. <laughs>